Dag dames en heren, ook vandaag was het zomerswarm in Nederland. De hittegolf duurt voort, maar of we morgen ook boven de 25 graden uitkomen in de beeld is nog maar de vraag en dat heeft alles te maken met bewolking en buien. Ook vandaag hadden we met bewolking te maken, alhoewel de zon ook uitbundig wist door te breken. De bewolking, soms vooral stapelwolken, soms wat meer dikkere, hoge bewolking, had deels te maken met buien die vanuit Frankrijk onze kant op kwamen. De hoge bewolking bijvoorbeeld waren eigenlijk nog restanten van buien die het afgelopen etmaal boven Frankrijk actief zijn geweest. Ja, sowieso was vandaag Nederland nog best wel goed zichtbaar vanaf grote hoogte. We zien wel wat wolkenplukken over ons land liggen. Maar over het algemeen kreeg de zon flink de ruimte om te schijnen. Terwijl juist in delen van Frankrijk, met name het uh, noorden en westen, ja, daar was wat meer bewolking aanwezig. Er ligt een klein lage drukgebied uh, voor de westkust van Frankrijk. Dat schuift nog wat naar het noordwesten in de richting van Nederland. En de bewolking en de buien die erbij horen, ja, die schuiven dus ook geleidelijk aan onze kant op. Daar krijgen we het komend etmaal mee van doen. Vanavond dan valt er misschien in het zuidwesten van het land een enkele bui. Dat zal allemaal niet veel voorstellen. In de rest van Nederland droog met nog een mix van wolken en zonneschijn. Temperaturen nog wel een aantal graden boven de 20 graden grens. En over het algemeen lijkt de wind duidelijk in kracht af te gaan nemen. Vannacht staat er weinig wind, kan in het noordoosten enkele mistbank ontstaan. De meeste plaatsen wordt het niet veel kouder dan 17 of 18 graden. En in het westen van Nederland, ja, daar kunnen in de loop van de nacht toch al een paar buien voorkomen. Wie weet dat er zelfs op een enkele plek wat onweer mogelijk is. Morgen breekt in het noordoosten in eerste instantie de zon even door. Elders in het land is al veel bewolking aanwezig. Plaatselijk al de eerste buien actief. En In de loop van de ochtend en middag schuift dan een zon met buien... ...van zuid naar noord over het land. Dus ook in Groningen krijgen ze daar uiteindelijk mee te maken. Voor de buien uit kan het daar nog zo'n 26, 27 graden worden. In de buien, tijdens de buien, is het een 20 of 21 graden en als het later op de dag vanuit het zuiden gaat opklaren, dan zie je dat de temperatuur ook wel weer wat gaat herstellen. Maar de grote vraag is of de beeld morgen wel op die zomerse 25 graden gaat uitkomen. Lukt dat niet en daar lijkt het toch een beetje op, dan is morgen een eind gekomen aan die hittegolf waar we op dit moment nog wel in zitten. De komende dagen gaat de temperatuur verder omlaag. Het gaat langzaam. Want donderdag komen we toch misschien wel weer rond die 25 graden uit in Midden-Nederland. Het westen waarschijnlijk een droge dag met regelmatig zonneschijn. In het oosten daar is toch wel het risico dat een paar regen- en onweersbuien vanuit Duitsland toch net even de grens oversteken. Maar de details zijn op deze termijn nog lastig te geven. De dagen daarna. Af en toe gewoon helemaal droog, geregeld zonneschijn, maar met een aantrekkende westenwind wel wat lagere temperaturen dit week-einde. En vooral zondagavond en in de nacht naar maandag, dan kan er nog even regen van betekenis vallen. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het na maandag toch weer droger en zonniger te worden. Met waarschijnlijk ook weer temperaturen die oplopen naar meer dan 25 graden. Tot de volgende keer!